Hoi collega, ik ben Marit en in deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je een video kan uploaden in Stream. Stream is onderdeel van het Microsoft pakket en wanneer je eenmaal bent ingelogd, zie je daar verschillende video's op de homepagina van collega's die binnen de organisatie ook al iets hebben geüpload. Dat kan je zelf doen door bovenin op het plusje te klikken, Create, en dan te kiezen voor Upload video. Als je dan naar Browse gaat, dan kan je vanaf je eigen uh, laptop kan je een video uploaden. Wanneer je iets hebt uitgezocht, dan zie je dat hij bovenin uh, gaat laden. En dan kan je het vervolgens een naam geven en een omschrijving. Uh, stream die, uh, leest de video uit en probeert dan aan te geven welke taal het is. Dus hij komt als het goed is automatisch op Nederlands uh, te staan of als je het in het Engels hebt gedaan, in het Engels. En vervolgens uh, genereert hij ook een thumbnail. Er komen verschillende opties, maar als jij een eigen thumbnail wil maken, dan kan dat ook doordat je op het plusje klikt en dan kan je een eigen ontwerp toevoegen. Wat um, het eigenlijk zo bijzonder maakt in stream en wat ook het onderscheid is met YouTube, is dat je bij Permissions kan kiezen voor, het, uh, voor bepaalde groepen, dan wel kanalen of mensen, die toegang hebben tot deze video. En die kanalen die komen overeen met Microsoft Teams. Dus als jij bijvoorbeeld wil dat een uh, bepaald kanaal in Team, bijvoorbeeld een klas, toegang heeft tot videomateriaal, dan kies je voor Channels en dan uh, tik je vervolgens uh, de naam in van een kanaal. Nou, kies ik nu even voor uh, Proctoraat Mediawijsheid, selecteer ik die. En dan heb ik vervolgens de mogelijkheid om te laten weten, is het alleen on display? Of zijn de mensen in dat kanaal ook eigenaar? kan bijvoorbeeld weer handig zijn voor als de video een opdracht is en je studenten wil laten werken aan de video, dan hebben zij ook de rechten om de video te bewerken. Wanneer ik nu op publiceren klik, dan hebben dus alle mensen binnen dat kanaal, binnen Praktoraat Mediawijsheid, die krijgen een seintje als de notificaties aan het bestaan en hebben zij de mogelijkheid om die video te zien. Tot zover deze video, tot de volgende video!